Hallo, ik ben Ingeborg van MBO Mediawijs en deze tutorial gaat over Enzo Garden. Garden is een hele eenvoudige tool waar je direct mee aan de slag kan. Je hoeft er niet voor in te loggen en je studenten hoeven er ook niet voor in te loggen. Dus ook AVG Proef, hartstikke fijn. En het is een ideale tool om bijvoorbeeld snel even wat voorkennis op te halen aan het begin van de les of uh, voor feedback aan het einde van de les. En dan komen we in het beginscherm van. Answer Garden. En dan gaan we meteen door naar Create Answer Garden. En zo simpel als het hier eigenlijk. Het wijst zich eigenlijk vanzelf. Vul een vraag in. We gaan door naar opties brainstorm. Dan kunnen ze heel veel verschillende antwoorden geven, maar ook heel veel dezelfde antwoorden geven. Dat is misschien leuk als je bijvoorbeeld aan, op iets aan het stemmen bent of zo zeggen. Dat is gewoon dat jij zelf uh, heel veel stemmen kan geven voor uh, een bepaalde richting. Uh, de classroom functie, dat wil zeggen dat ze nog steeds heel veel verschillende antwoorden kunnen geven. Maar dus niet dezelfde. Uh, bij de moderator, dan is degene die de vraag gesteld heeft, in dit geval ik dus. Uh, dan kan, kunnen dus eerst de vragen binnenkomen. Dan kan ik eerst goedkeuren of die vragen wel naar binnen mogen. En bij locked, dan kan ik de vragen uh, Loggen, dus letterlijk. Uh, zodat er geen extra antwoorden in gegeven kunnen worden. Oké, okay, de lengte van de vragen. Of de antwoorden, sorry. Uh, 20 tekens of 40 tekens. Ik zet hem netjes op 40. Uh, ik kan hier nog een paspoort uh, aangeven als ik dat uh, graag wil. En een eventueel mailadres. Die ze overigens niet gaan opslaan, zeggen ze. En. Ik kan nog eventueel een spamfilter aanzetten of uitzetten en ik kan alles bijvoorbeeld in onderkast of in kapitalen. of precies zoals de studenten het zelf aangeven, neerzetten. En ik kan hier vervolgens nog aangeven van hoe lang ik wil dat deze vraag blijft bestaan. Oké, okay, ik hou hem even op de dag. Ik zeg create en zo snel als dat ik dit nu gedaan heb, werkt het eigenlijk Je ziet hier boven meteen al de vraag staan. Het enige wat ik nu nog even hoef te doen is natuurlijk de link delen waar de studenten het op uh, in kunnen vullen. En dat kan dus hier op het knopje share, maar in principe kan het ook al. En de link die ik hierboven zie, die zie je ook vervolgens hieronder staan. Ik heb natuurlijk nog veel meer opties om het te, te delen en ik heb hier ook diezelfde link staan. En vervolgens zie je hier ook nog uh, meerdere opties om even een QR-code te, te genereren om een linkje te delen. Uh, maar ook als ik dus uh, extra dingen wil aangeven en bijvoorbeeld eventjes wil refreshen omdat ik wil zien wat voor nieuwe inzendingen er zijn. Oké, okay. ga ik eventjes aan studenten vragen of ze een leuke inzending willen gaan doen. Komt die aan? Nou, je ziet het, zo snel gaat het. Even samenvattend: wat is Enzo Garden? Een hele toffe tool die heel snel uh, resultaat geeft. Je kan uh, heel snel eventjes feedback vragen of even voorkennis vragen. En vervolgens heb je het heel snel voor elkaar. En het is ook nog AVG-proef. Wat wil een mens nog meer? Oké, okay, heel veel plezier ermee.